Ik daag je uit om mee te doen aan de Fair Fashion Challenge en je koopgedrag te veranderen in slechts één maand. Ik ben Sarah en ik hou ontzettend van mode, maar wel op een bewuste manier. Nou, sinds ik eerlijke en duurzame kleding koop voel ik me zoveel beter over waar ik met mijn geld aan bijdraag eigenlijk. Gewoon één maand eerlijke duurzame kleding kopen en daarna kijk je wel. Je kunt natuurlijk gewoon beginnen, uh, maar als je hier klikt help ik je er doorheen met een aantal goede tips en tricks. En geloof me, ik kom van ver. Dus als ik het kan, kan jij het ook. Dus doe mee met de Fair Fashion Challenge.